We zijn hier dus vandaag op de Ritsteuvel en um, wij hebben uh, samen met onze klas het vijfde en zesde leerjaar um, de app Ops Identify getest. Ops Identify is een app waarmee je een foto trekt van eender welke wilde plant, dier, paddenstoel om je heen en die vertelt je in één klik wat je gezien hebt. Ik vond het echt leuk dat we foto's konden trekken van planten en in die app stond er ook zoveel informatie erover en dan kon je van alles te weten komen die je eigenlijk nooit wist. En we hebben 275 foto's getrokken en 148 backshots. Die foto's worden dan doorgestuurd naar een grote natuurdatabank waar wetenschappers, zoals ik bij Natuurpunt, onderzoeken hoe het met die soort gaat. En zo is iedereen die een foto neemt met identify zelf ook een beetje een burgerwetenschapper. En dat is wel tof dat we ons nu zelf zo kunnen noemen. Voor kinderen is wetenschap dikwijls nog iets dat ver van hun bed staat. En vonden wij dit ook heel laagdrempelig om op zo'n speelse manier toch met onderzoek bezig te zijn. We hebben vaak kinderen ook horen zeggen van oh, ik ben een onderzoeker. Citizen Science ik vind dat zo'n zo mooi gegeven omdat dat wetenschap een beetje uit zijn of haar ivoren toren haalt. En uh, ja, kinderen die komen op een heel speelse en authentieke wijze in contact met, met onderzoek. Maar ze zien ook, en dat vind ik wel heel belangrijk, dat ze, dat wetenschap ook wel een heel creatief gegeven is. Ik denk dat dat ook iets is dat we nog wel terug gaan gebruiken. Ja. Ja. En de app gaat sowieso standaard menu op uitstappen.